We gingen naar Rhodes op vakantie met z'n achter, met twee gezinnen. Op een gegeven moment zag mijn man Erik de stewardess met een uh, brandbeluster uh, langskomen en heel snel. En we waren eigenlijk allemaal heel, ja, heel. Ja, grappen gaan doen van, oh, de kroketten zijn aangebrand. Ja, dat ja. hebben we ook de hele vakantie. We hadden net kroketten besteld. Dus. Ja. Ja, dat hebben we ook de hele vakantie een beetje aangehouden, onze kroketten waren verbrand. Op een gegeven moment zei de kapitein dus dat we een noodlanding gingen maken op Frankfurt. Dus toen hadden we allemaal wel zoiets van, oeh, dus het is wel serieus uh, wat er gebeurt. We hebben op Frankfurt een hotel overnachting gekregen. En de volgende dag zijn we eigenlijk met een nieuwe vlucht weer naar Rodos gevlogen. Ja, ja vond je een netje van me die attenderen ons erop? Netjes